In deze presentatie gaan we eens kijken hoe dat u Node.js kunt installeren op voorwaarde dat u het administrator paswoord kent. Als u het administrator paswoord niet kent, dan zult u de andere video moeten bekijken, want daar wordt uitgelegd hoe u Node.js kunt installeren als een gewone gebruiker. Ik heb hier een computer, een Windows computer, die ik dus ga gebruiken om Node.js te installeren. Wanneer ik hier bij mijn browser ga kijken, ik zit hier al op het Node.js scherm, maar ik heb dus gezocht naar Node.js. En wanneer ik hier dus uh, naar die Node.js directory ga, dan vindt u hier de longtime support versie die u kunt downloaden versie 18.12.1. Het zou kunnen zijn dat er bij u een andere versie staat. Niks van aantrekken, die installatie die zal in grote lijnen hetzelfde verlopen. Als we hier naar de downloads directory gaan kijken, dan zien we dat er eigenlijk voor Windows twee verschillende bestanden zijn. Hè? De Windows Installer, dat is degene die we gaan gebruiken, die wij hier gaan gebruiken in deze presentatie, omdat ik hier administrator ben. De zipfile, dat is degene die u gaat gebruiken wanneer dat u een gewone gebruiker bent. Meestal zult u de 64-bit versie nodig hebben. Nu, ik heb die downloads al gedaan, dus wanneer ik hier ga kijken in mijn downloads directory, dan zie ik hier dat MSI-bestand staan. En ik kan dat gewoon gaan uitvoeren. Dus wanneer ik dat hier opstart, dan kan ik op next klikken, zoals het hoort bij die uh, wizards. Hè. U gaat natuurlijk die licentieovereenkomst aanvaarden zonder ze te lezen. Dat is traditie. En hier zien we dat die installatie gebeurt in C-programfiles, Node.js. Dat kan dus, hè, want ik ben administrator, of ik ken tenminste het administrator-paswoord. Dit is wat hij allemaal gaat installeren. Natuurlijk gaat hij Node.js installeren. De Node Package Manager. NPM staat voor Node Package Manager, dus eigenlijk staat hier Node Package Manager, Package Manager. Een beetje raar natuurlijk. De Node Package Manager, dat is degene die we gaan gebruiken om extra bibliotheken, om extra libraries te installeren. En we kunnen die dus gaan gebruiken om bijvoorbeeld React te gaan installeren of om andere libraries te installeren. De Core Pack Manager, die is nieuw sinds 16.9, dacht ik. Dat is eigenlijk een Package Manager van Package Managers. Het belangrijkste misschien hier is nog die add to path, zodanig dat ik Node.js kan gaan gebruiken eh, op mijn command prompt. Voor sommige modules, voor sommige extra bibliotheken die u gaat installeren, zult u zien dat die gecompileerd moeten worden. En hier heeft u dus de mogelijkheid om die extra tools te installeren die daarvoor nodig zijn. Maar wij hebben dat niet nodig, dus ik ga dat niet doen. En door het feit dat hier dat schildje staat, zal ik nu het administrator paswoord moeten ingeven dat ik nog ken. En dat is dus gelukt. En u ziet die installatie die verloopt eigenlijk heel eenvoudig, op voorwaarde natuurlijk dat u het administrator-paswoord kent, want anders zal dit niet lukken. Wat heeft hij nu gedaan bij zijn installatie? Wel, wanneer ik hier ga kijken in mijn command prompt, dan kan ik nu het Node-commando uitvoeren, Node-version bijvoorbeeld. En dan zie ik hier dat versie 18.12 is geïnstalleerd. Waarom werkt dat? Als ik in het pad ga kijken van Windows, dan zie ik hier dat de Node.js directory mee in het pad staat. Als ik eens een keertje ga kijken hier in mijn programfiles, Node.js, dan zie ik hier dat Node bestand staan. En dat is de reden dat uh, ik dat gewoon kan uitvoeren aan de command prompt. U ziet hier ook npm staan. Die NPM, dat is de Node Package Manager. En die ga ik dus gebruiken om extra modules te installeren. En vandaar dat er ook nog een tweede directory mee in het pad is komen te staan. De AppData Roaming uh, NPM directory. Wanneer ik eens een keertje ga kijken naar mijn persoonlijke directory. Dus hier, ik heet User. maar ik heet niet echt zo, maar zo heet mijn gebruiker hier. Uh, let op, want wanneer u die AppData wil zien, moet u wel uw hidden files aanzetten. Want wanneer die niet aanstaan, ziet u die niet verschijnen. Ik zit hier bij view en ik ga naar hidden items. Dan heb ik hier mijn app data directory, roaming npm. Daar staat nog niks in, omdat er nog geen modules zijn geïnstalleerd. Ik ga eens een keertje een module installeren. Dus ik ga hier naar npm install. Lijkt me redelijk logisch. Ik ga die globaal installeren, dash dash global. En bijvoorbeeld, ik ga er eentje uitpikken, he, http min server. Dat is degene die ik ga installeren. Die NPM, die Node Package Manager, die gaat voor mij automatisch die HTTP-server downloaden en die gaat hij ook installeren in die npm directory Dus wanneer ik hier nu ga kijken in die NPM, dan zie ik hier in Node Modules zie ik mijn HTTP-server staan. Maar wat hij ook gedaan heeft, dat is in die npm directory zelf, heeft hij de batchbestanden gezet om die HTTP-server te starten. En vandaar dat hij mee in het pad moet komen te staan. Wanneer ik die HTTP-server een keertje ga uitvoeren dan zien we dat hier een server gestart is op poort 8080 staat hier te luisteren. Dus dat is eigenlijk hoe dat u dan Node.js kunt gebruiken en hoe dat u ook die Node Package Manager kunt gebruiken. Als u die beu bent, want dat kan natuurlijk ook dat u Node.js beu bent, ik hoop het niet, maar het kan altijd gebeuren natuurlijk, dan kunt u hier terug naar uw configuratiescherm gaan, apps, en hier beneden, want ze staan alfabetisch, vind ik dan mijn Node.js terug, die ik kan gaan uninstallen, op voorwaarde natuurlijk dat ik het administrator-paswoord ken. Nu, het zou straf zijn dat ik het op die korte tijd al vergeten ben. Dus zie ik dat ik het inderdaad kende. En nu gaat hij dus al die zaken terug opnieuw weghalen, zodanig dat mijn machine toch grotendeels hersteld is in de vorige toestand. Want wanneer ik nu terug ga kijken naar mijn CMD en ik kijk daar naar het pad, dan zie ik dat die twee directories nu weg zijn. Dus hij heeft ook die Node.js directory verwijderd in Program files. Uh, dus hier zijn mijn Program files. Node.js is weg. Wat hij niet heeft gedaan, dat zult u zelf moeten doen. Dat is wanneer ik hier naar die AppData uh, roaming directory ga kijken, dat die NPM er nog steeds staat. Die moet u zelf manueel verwijderen wanneer u alles wil wegdoen wat met Node.js te maken heeft. Goed, ik hoop dat u hiermee. Uh, aan de slag kunt wanneer u het administratorpaswoord kent, tenminste, hè, om die installatie zelf te doen. En nog eens, als u het administratorpaswoord niet kent, wel uh, ga dan naar de andere video kijken en daar zal uitgelegd worden hoe dat u deze applicatie kunt installeren als gewone gebruiker.